Als je weer daarheen ziet, hij is de vaker met die dikke steen die van daar naar op zien. En zijn dan zien die met de machine machinevoert gaan, En met de machine ziet hij de opgelopen gaan. Voila, als we dan de vaker heen met de steen. En dan heeft de man zijn zakertje op de rek gehol. Zak. En dan hadden ze op Tippertje gezet, en dan hadden ze steen, zelf van de wagen raufgeholt, zich op de rek getesteld. En dan had ik met de Maschine erin, en dan had ik hem raufgelost. Dan hadden ze een Rienleiter gemeten, dat een WC dran stellen. dat het Ding in recht rechts gesprongen was. En dan hadden ze den Rienleiter geschieden. Dan so. da en dan heb je z'n mallet. Zo. En dan zet je die hier aan. En dan heb je een dikke omhoog. En normalerweise, als je dan aan de spalte geset wordt, dan wordt het twee, drie keer geslaagd. En dan heb je steeds doorgevoerd. En dan wordt het z'n steen geholt. Ik heb een Maschine gezet. Voilà. En dan wordt het geschleekt. En fiel het er eigenlijk op weg. Maar als het dan nog een richtig schlief was, een richtig steen was, een goed steen was. Dat waren datafile, dat waren dat dat in inbilderboeken. Ze waren engelij praktisch voor die jaren. Dat was dat een goed idee. Is je een plak van de meeste krit? Ja. Dan is zo de menig in. Wat doet dat? Ja. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. En menig is gezien die plak hij. Is van de niet zijn voor op een dag. Nee man, nee. Nee nee. Wat doet de menig de man te met die plak? We ja, hebben ze getest. Wie hebben ze dat gemeten. Dat toen ze dan uh, een schabloon hebben En toen hebben ze dat schabloon erop En toen hebben ze getest. Dan mm. hebben ze er een beetje een gelukt. En toen hebben ze een ander Leeg En dan hebben ze vier En toen hebben ze En, met zes, voilà. uh -huh. Zo. en dan hebben ze het En dan hebben ze En dan, dan nu, een 50-schlide uh, getegen hadden, dan hebben ze het Oké. Kan je dat wijs, wie dat kende. Ja, ja. Oké, okay, René. Dus die plakken door gegeven met de schoon. Ja, ja. Wat moesten er nog met de plakken mee? Maar een hele. en een getegen gesneden. Ja. Ja. Voila, there's the fan. Right. So you can eat Yeah, yeah. See? I'm going to make zo voilà, super ja hoeveel dan de dag zo moesten maken? 800 stuk 800 stuk ja schoon en lekker onze steen dan de lijststeen gemaakt is eigenlijk ja, een deel bij het dat doen we dit helemaal gemaakt ja en dan altijd de midden van de steen, waar dan ook iemand op piste, die een dat die brengt, van die steen is ook droog, dus eigenlijk kan dat ook niet eens zo. de klein is op de grote van Ja. Oh ja, dat ligt al tweehonderd jaar of zo. Oh Water ja. Hier is best zeker, de, of het een echte drug is weet je. Mooi, welkom hier in de schievenmuziek te Uwe Matel. We herzlich un, voor een keer bij jouw plaats te komen.